We zitten in Portofino. Nee, we gaan naar Portofino. Ik ben even kwijt hoe het hier heet. Erg Italiaans allemaal. Hele kleine dorpjes waar we met een soort veerpont heen gaan. Uh, wel heel gaaf, alleen er is nu heel veel te doen. Vrij warm, op zich wel uh, te doen voor mij. Ik vader heeft iets meer last van de warmte, maar goed, dat heb je met oude mensen. Ik krijg daar krijg je last van. Heel helder water. Ik zal even wat laten zien. We zijn overigens met de trein naar het vorige dorpje gegaan. Ik kan al die namen niet uitspreken hoor. En dan met de veerpont is dit de tweede tussenstop. En dan moeten we overstappen op de veerpont naar Santa Margherita. Het water is zoals je ziet echt heel helder. Azuurblauw. Heerlijk. Jammer genoeg hebben we niet onze zwemdoekjes meegenomen. Dus we moeten even een half uurtje wachten. Zonder dat we kunnen zwemmen. Maar ja, zo erg is dat ook weer niet. Ja, er is hier ook gewoon verder niks. Een paar bomen en dan dit. Dat was het. We gaan we nu weg uit. het Dat weten we niet. We gaan naar Portofino en daarna naar Santa Margarita. Dit is de veerpont. Ja, het is wel heel gaaf. En natuurlijk wel een hoop zee. En een hoop rotsen. Heel gaaf om naar te kijken. Ik weet niet of het overkomt op de video. Maar het is wel echt, uh, ja, om van te genieten, zeg maar. Ik kan ook natuurlijk gewoon zo'n bootje nemen. Dan ga je gewoon even peddelen. kom je ook een heel eind. Goed voor de conditie. Kijk, de boot moet een soort door het water heen ploegen. Dat gaat nog niet zo makkelijk. Er staat aardig wat wind. Wel lekker. Maar je merkt toch dat de boot wel veel kracht heeft, maar moeite heeft om ook vooruit te komen. De kust ziet er dan zo uit. Zo meteen komen er wel dorpjes. Nou, Stabiel krijg je het beeld natuurlijk nooit, maar zoals je ziet zijn er huizen. En de vraag blijft dan, hoe kom je daar? We hebben wel wat wandelpaden gezien, Die heb ik heb er niet gefilmd, sorry. Maar dat is niet eenvoudig. Auto's komen er niet. Dus het is wel een dingetje hoor. Kijk, hier heb je een kerk op het punt van een rots. Oh. Nou, hier heb je een vuurtoren op het punt van de rots. Ik denk dat het een kerk is. Mijn vader een vuurtoren. En dan vraag ik me toch af, waar hebben ze die stenen daar allemaal gekregen? Er komt echt geen auto hier. En een boot aanleggen lijkt me ook niet echt mogelijk. Nou, misschien dat ze een soort planton neergelegd hebben en dan met een touw alles omhoog gehesen hebben. Er zijn hier wel allemaal wandelroutes, dus je kunt het allemaal lopen. Alleen ik denk dat ik mijn nek breek, want je hebt verschillende... Uh, gradaties van uh, dubbel rood naar waarschijnlijk uh, minder rood dat weten we nog niet, dat moeten we even opzoeken maar we hebben net een paar van die paadjes gehad dus het is best moeilijk nou, hier hebben we Portofino dan gaan we naar Santa Margarita, daar slapen wij dan er liggen hier aardig wat jachtjes ook voor uh, Anker zoals in Santa Margarita die ook liggen daar heb ik foto's van laten zien nou, er ligt wel wat hier, hoor. Santa Margarita. Dat is waar wij logeren. En we gaan nu de baai in. Het is wel een van de grotere plaatsjes. Ik vond het erg klein, maar in vergelijking met wat jullie net gezien hebben, is dit toch wel een soort groot. Daarboven, ergens op die berg, woont Alessandro, de eigenaar van het appartement. En die is uh, makelaar in boten. Het appartement zelf heeft hij al sinds 1800 in bezit van die familie. Het was dus een over-over oma geweest en er hangen ook foto's aan de muur waar je de, dat kunt zien. Dus op zich is dat wel grappig. Oh, op deze kade hebben we dan gisteren gelopen, of niet? Ja. Hier hebben we gisteren gelopen. Het ligt verhoogd. En dan daarachter is de baai waar al die prachtige ja, jachten liggen. Maar volgens mij zijn ze alweer weer weg verder gevaren denk ik kijk even kijken daar lagen gisteren die grote jachten waar ik foto's van gestuurd heb en even kijken daar aan die kant slapen we ergens ik weet niet precies waar maar daar bij die boten ergens en we leggen dan daar oh, daar ergens aan en vanuit daar kunnen we dus ook naar Cinque Terra als het goed is vandaag maandag op weg naar Cinque -terra. En uh, ja, we verwachten onweersbuien, dus ik ben heel benieuwd. We vertrekken al stipt om 9 uur. We zagen net een hele lange rij bij de kaartjes, maar die was ineens opgelost. En je mocht ook niet meer met een kaart betalen. Omdat, en we zitten uh, Nederlanders achter daar. En we zitten Nederlanders achter ons. <lacht> Dat is toch wel grappig. Zit je in Santa Margarita en weer gewoon Hollanders. Dus uh, onderweg. We gaan het zien. We gaan op prijs en we nemen weer Nederland de Wolken. Check dit dan. Zeer waarschijnlijk hebben we vanmiddag regen, er staat ook onweer op de planning. Maar ja, aan de andere kant, het is niet zo heel warm, dus dat is ook wel prettig. En als we het een beetje droog houden, de eerste paar uur ga ik daarna wel beneden zitten als dus het overdekt. Luister even mee, ik weet niet of het lukt of jullie kunnen verstaan. Maar ze gaat zo in het Engels vertellen waar we zijn en wat we doen. Wie het kan verstaan mag het hieronder even beschrijven. Ik versta het namelijk niet. Het is inmiddels een uurtje op de boot. Cinque Terra. De terre moet ik zeggen, Nationaal Park en uh, zelfs de zee, hier de hele zee, is ook uh, beschermd. En zelfs de wc's op de boot zijn dicht, omdat uh, dat dus niet gebruikt mag worden in een Nationaal Park. Ergo, als je naar de wc gaat, gaat het gewoon de zee in, punt. We gaan naar het eerste plaatje, want we dag wat dat we hier zouden aanleggen, maar dat is dus niet zo. We gaan nu aan. We gaan heen. We gaan heen. Volgende keer. En dit is? Oké. Okay. Alweer vergeten wat dit is, maar we gaan dus naar Vedanza. Het zou een uurtje varen zijn en we zijn nu.. We een uur onderweg, anderhalf uur inmiddels. Ja, we moesten natuurlijk ook in Rapallo nog uh, mensen ophalen. De boot zit helemaal shocking vol. Nou, naar het tweede dorpje. Ik ben benieuwd. Op dit moment vind ik het er vooral nog uitzien, zoals alle andere dorpjes waar we tot nu toe geweest zijn. Maar dat zegt natuurlijk er niks over als je er eenmaal bent. Nou Oké, als volgende dorpje. Ik weet niet of we, we daar gaan. gaan. Nou, dit is wel het tweede dorpje. Ik zal de kaart wel even laten zien en wat het tweede dorpje is. Dat is misschien iets makkelijker. Die mevrouw die praat namelijk behoorlijk Italiaans en ook haar Engels is Italiaans. Dus er is weinig te ontrapen aan wat ze vertelt, helaas. Ik ben het niet heel zeker, maar ik denk dat we daar... Vingers op 4, laat 1 hebben dan daar oh, plaatsje 2, dan hier plaatsje 3, dan hier plaatsje 4, en dan daar plaatsje 5, en dan dat is dan een soort zesde. Eigenlijk zijn het er zes, maar ze noemen het 5. Het is me niet heel duidelijk waarom, maar het heet terren en dat betekent uh, vijf werelden. Terre is aarde, wereld zoiets. Misschien had ik het even op moet zoeken voor dat we hierheen gingen. Dan had ik iets intelligenters kunnen vertellen. Maar goed, dat kunnen we in ieder geval nog doen met uh, inschuitbalkjes. Ik denk dat we er eerst gewoon helemaal langs varen en dan uh, op de terugweg stoppen. Is dat idee heb ik. En dan in één plaatsje blijven we twee uur en in het volgende plaatsje drie uur. Dus dan kan je even rondlopen, dingen bekijken, eten, waar je zin in hebt. En dan zijn we vanavond pas weer terug. We zijn in Rio Maggiore. Dat is dus het, uh, een van de vijf dorpjes van Cinque Terre. Cinque Terre, niet de A, er staat helemaal geen A achter. Gaan aanleggen en uh, rondlopen. Het ziet er wel heel bijzonder uit, vooral klein. Heel veel kleurtjes. En wel gaaf rotsen. Dus ben ik ben heel benieuwd. Ze hebben ook moderne huizen hier. Buiten alle gekleurde huisjes. Zo, zo daar. En hier alle gekleurde huisjes. Het is best druk hier, ik heb mijn zwempak bij me, dus ik kan ook zwemmen. Moet vanaf een rots, het ziet er wel spannend uit. Nou ja, we moeten de boot nog af, Dat zal hem wel even duren. Hier zie je daar, even aanwijzen, daar zie je een pad en dat loopt dus van dit, dit uh, dorpje naar het volgende dorpje, dat is daar. En dat is het pad van mijn liefde, het verbond deze dorpen. En uh, ja, het is een romantische wandeling. En denk ik denk dat je die twee uur niet voor elkaar krijgt om daar ook nog heen te lopen, maar het schijnt erg mooi te zijn. Ik kan hier ook zwemmen of niet? Maar hier komt de rotsen liggen. Oh my god. Ik denk dat de boot zo weer weg moet. Dat het niet kan blijven liggen. Trappen lopen. Heel veel trappen lopen. Daar is goed voor de kuitspiertjes. De rest voel ik niet zo. Takten ze. Bloemetjes. Rotsen en een opstopping van mensen een soort, soort bijtje en dan kun je dan ook op de rotsen gaan liggen en zwemmen denk ik dan voelt heel toeristisch zo in de rij om daarheen te gaan waar je heen wil volgens mij is het fototijd iedereen maakt foto's hier het is ook wel een soort gaaf om te zien hoe die huizen hier gebouwd zijn nog midden in de rots eigenlijk het is ook niet heel veel huizen. Er zullen hier niet heel veel mensen wonen. En je moet altijd even wachten op tegenliggend verkeer. Alle huisjes dus. Volgens mij bestaat het geheel uit één straat of zo. Veel meer zal het niet zijn. De bootjes, die bewaren, gewoon op straat. Het is heel druk. Alle toeristen moeten daar doorheen. En dit ligt dan daarachter. achter. Gaat eerst door een stukje berg heen of zo, ik weet niet precies, maar dan kom je in een soort winkelstraat terecht. Hm, zijn zijn nu boven beland, half buiten adem, maar goed. We hebben het gehaald. zie een sapelbomen, kijk even in kan zoomen kijk daar cool groei groeien gewoon sinaasappels op zinke -terre. terre nou en als we dan omhoog gaan even uitzoomen dan zie je nog niks dan heb je het dorpje en de zee tot nu toe denk ik wel dat santa margarita net zo mooi is ...leuker is... ...dan uh, Cinque Terre. Dus als je voor de gekleurde huisjes gaat... ...dat is eigenlijk waar het hier om gaat, geloof ik. Kun je ook gewoon naar Santa Margarita of naar uh, Rapello. Rapolo heet het, geloof ik. Het is wel heel gaaf hoor. Maar het is niet heel verschillend met de andere dorpjes hier in de omgeving. En waar we zaterdag waren is een stuk minder druk. Dat heb ik niet gefilmd, maar... Lijkt wel heel erg veel op dit Dus ja, een leuk dorpje Maar ik denk dat andere kustdorpjes hier uh, vergelijkbaar zijn Dat je dan niet per se hierheen hoeft Waar je in een meute rond dat lopen bent. Dit kom je veel tegen hier in deze omgeving Dit is dan uh, het pad omhoog Hier is het hek En daar is de trap naar beneden Helemaal naar beneden naar dat uh, appartement daar Check die trap. Oh, me. Zo. Dit is dus de trap. Je zal met je koffertje daar moeten lopen. Dat zie je wel heel veel in deze omgeving. Zoals ik al zei. En uitzicht. Volgens mij, ik weet niet of dat ook Cinque Terre is. Of eh, tenminste, of dit dorpje is. Of dat dit weer een ander dorpje is. Daar is wel, oh, dit is nog wel zo, want daar is die brug naar het volgende dorpje. Kijk hoor, daar is die brug naar het volgende dorpje en dat is dan die liefdesbrug. Allemaal terrassen, wordt hier gewoon groenten, zo buiten op de bergen. Dat is tegen ons gezegd niet bereikbaar per auto. Tenzij je met de auto bent, geloof ik. Dit hier is de lagere school en dit hebben ze in de tuin. Een dolfijntjes zo het water in springen. Ze hebben een beetje water nodig, geloof ik, maar wel heel gaaf gedaan. En de terugweg. Dan heb je zo'n hele steile straat naar beneden. En terug naar de boot. We zijn dus in uh, Rio Machiore. Ik hoop dat je het zo uitspreekt. Kijk, we hebben ze hier een uh, kaart van hoe, de, hoe het dorp eruit ziet. Kijk, hier kom je, okay, kom je aan. Omhoog. Wij zijn dan deze kant op gegaan naar die. Uh, niet naar het station daar, maar naar de. Uh oh, er zit hier een, een lift. Naar een uitzichtpunt. Oh, hier is die. Kijk, bij die kerk waren wij. Daar. Nou, even te wachten op de boot. Dat is niet denk ik onze boot, maar andere mensen gaan weer terug. Ik zit hierop. Vroeger deed ik dat met gemak, nu denk ik erover na. Goed, ik heb een heel stuk rots, dus het zou moeten lukken, zou ik denken. Hoop ik. Kijk, er komt een boot aan. En dan al die mensen moeten zich weer zien te verspreiden door die paar straatjes hier. Vandaar dat je ook echt een ticket moet hebben om hier binnen te komen. En vol is vol. Wat op zich logisch is, want het bestaat natuurlijk maar uit een paar huizen en een paar straatjes. En als je dan ziet hoeveel honderden mensen er aankomen en weggaan, dan is het ook wel een soort logisch. Ik denk dat die zomaar al Zo. Ik denk dat die zo meteen allemaal op de boot gaan. Kijken of ik het nog een beetje kan laten zien. Waarschijnlijk Cinque Terre, want dan staat ditje te wachten. Wat ik begreep van een vrouw is dit een Duits. stilprijs. En uh, het enige hele Duitsers gebouwd zijn hier. Dus ja. aanlegstijgers, met heel veel mensen die heen en weer gaan. En een plekje. We naderen nu in Monte Rosso, dus hier wel een kerk met zwart en wit. Alleen we hebben besloten dat het op de strand gaat liggen. Dus we gaan even lekker padderen. Want het ziet er heel gaaf uit, maar ik denk toch nog steeds niet anders dan de andere plaatsjes waar we al geweest zijn. Ik zal straks nog even wat van de Santa Margarita filmen en andere plaatsjes waar we nog heen gaan. Dan Kun je zelf kijken wat je ervan vindt? Altwin loopt even naar rechts, zegt hij. Oké, okay, Monte Chero was het? Hoe heet het nou ook weer? Monterosso. Monte Rosso. We hebben hier privéstranden. Oh, je zat naar uitzicht. Ja, jij ook. We hebben hier uh, privéstrand en gewoon vrij strand. Dat hebben we hier heel veel in uh, deze omgeving. Dus je kunt dan of met je handdoekje daar in het einde gaan liggen of in het midden betalen of hier met je handdoekje gaan liggen. Kun je lekker zwemmen. Dat is wat wij gaan doen. En in Monterosso kan je natuurlijk ook gewoon gaan kijken en alle trapjes op. Huisjes, treintjes. En nog heel veel meer. Dat doen wij vandaag niet. Nee, gewoon niet. Ja, ik ga mee. Kijk, ene zijn hier dus gewoon niet bang, die liggen gewoon tussen alle andere mensen. Hier in de zon ook. We hebben Bob gevonden in Italië. Geniaal. Hello. Geniaal, Bob in Italië. Gewoon de regen, Zo zit het ook. Dat is wat het maken, hè. Sorry hoor. Wacht op de regen. Of die echt komt betwijfel ik, want ik heb zelf het idee dat het zo warm is dat uh, tegen de tijd dat het uit je wolken er valt, het al verdampt is voordat het op de grond is. Maar het is wel heel gaaf weer. Hier nog een stukje Burgt of kasteel of iets. En weer terug zijn. We zijn klaar met onze tour op Cinque Terre. We hebben echt heel mooi weer gehad. Het is niet zo heel erg heet. Veel bewolking. Dat maakt het eigenlijk prettiger. En nu gaan we terug naar Santa Margherita en eten. Kijk hoe gaaf. Zo hard gaat die boot. Santa Margherita. En dan gaan we Rode toch doen, geloof ik. Vrij smal. En daar is Altwin, en die heeft er helemaal zin in. <laughs> hij doet namelijk net alsof het hem geen enkele moeite kost. En daar is het wel. Ik... Ja, kijk eens even. Fit en vrolijk rent hij voor mij uit. Door de Rode Kruisjesroute. Geef hem twee seconden, en dan staat hij op abegraap. Nou, rennen dan. Mijn geigen hoor, Jo. Ja, rennen maar. Kijk, het is wel een fit-tijd jongens. Beter hoort dan natuurlijk niet. Ja, hij is er. Het vrij ver omhoog. En dan hebben we dit uitzicht over Santa Margarita. Dat ziet natuurlijk wel weer heel mooi is. Bij de olijfboompjes. Maar dat zie je niet meer. Maar we zijn het ook passief vrij tegengekomen. Ja, ze hebben hier zat wandelroutes, dus dit noemen ze makkelijke wandelroute. Makkelijk zeggen ze dan, ik weet niet Maar goed, het is in ieder geval een stuk gelijker dan waar we van de week een keertje liepen. Het was allemaal losse keitjes en steentjes en nog heel veel meer ongelijkmatiger. Dit is heel interessant. Hoe... Komt hij hier? Een auto en ook nog een Porsche. Die dingen zijn echt laag. Knap. Ik heb hier het zilveren kruis. En dat is dan de route die je moet nemen. Dat zal vast betekenen dat het moeilijker is dan het rode kruis. Ik ga wel gewoon zo kijken. Ik vind dit al moeilijk genoeg. Zo. We zijn nu op uh, Via Marinaia Italia. Ik De meneer wil uh, omdraaien, dan kan ik ondertussen over steken En daar liggen de cruiseschepen voor anker. Misschien zijn het privéjachten. Ik zie het verschil niet. Want ik uh, noem rustig een uh, privéjacht gewoon een werkboot. Omdat ik denk dat er uh, mensen op zitten die uh, bioloog zijn of ecoloog of iets. Het lijkt toch gewoon een zeejacht te zijn, een privéjacht. Het nou, is een paai. Wordt dit nog bij Santa Margarita? Ja. Dit hoort nog bij Santa Margarita. Ja, daar, daar is Portofino. Nou, Portofino is daar, zie je daar, zie je een punt, en dat is Portofino. De bedoeling is dat we daar deels heen gaan lopen, of misschien helemaal, maar deels is denk ik ook al genoeg vandaag. Vijf meter verderop is het volgende kruisje. En nog een pad omhoog. Het is wel heel goed voor je conditie dit. Daar ben je wel gezond van. En uh, licht en uh, meer van die dingen. Oh, hier staan dingen op. Santa Margarita. Mulino, De kassa. Paragi, Oké. Okay. Dus en graven. Olmi. staat hier allemaal. Oh, dit is Madonna der Neve. Ja. Dat is het ook ik liet net deze weg omhoog zien. Nu moet je hier omhoog. Richting Portofino. En je mag niet met de auto de brommer en de fiets. En ook niet met een paard. Dat is wel een dingetje. Hè? Niet met een paard. Goed. Kruisje. Daar. Het is zwaar, maar het is wel heel gaaf. Kijk dan de mooie bloemetjes. Het is natuurlijk wel een soort... Oh. Het is natuurlijk wel een soort sprookjesachtig. zo. Dus ja, het is zwaar. Maar het is wel heel gaaf. Heel veel bloemetjes, het wordt schattig. De orchideeën zien er blijkbaar zo uit. Het staat daar, ze dus gaan we nu zoeken. Nou, de vraag is dan: lijkt dit op een orchidee? Oh, is dit een orchidee? En hij heeft geen idee, de orchidee. Ja, nou inderdaad. We moeten eigenlijk het liedje eronder zetten. Platte stukje en een bankje. Het lijkt erop dat we een heel klein stukje omlaag mogen. Voordat we daar even inzoomen. Weer omhoog mogen. Hier kunnen we even uitrusten. Gelukkig heb ik geen witte broek aan. Het ziet er nog een mooi bossig uit. En daar ligt dan weer een cruiseboot of een jacht. Ik denk toch dat het een cruiseboot is hoor. Een privéjacht. Nee, ja, het is echt gewoon een jacht. Altijd zegt, dus, ah, ah, klote beest. flikker op. Ja, het is dus een Daas. Cruiseboot of privéschip. Nou ja. Als het een privé schip is, dan... Uh, volgens mij had het altijd gekeken. En als je een eendekschip schip hebt, is het ongeveer... Ze oh. dus ook gewoon door je kleren heen, hè? Klootbeesten. Op Je been op je been. Ja, ik zie hem. Ik dood. Zo dus is even angst. Nee. Zo. Nog mis? Ik viel het goed? Dat is goed. Altijd we even op internet gekeken. En een eendekschip. schip. Dit dus is natuurlijk drie dekken of vier dekken. Kost iets van, wat kost dat nou? nou? Ik denk dat deze ergens rond uh, 20 miljoen kost. Nee, je had gekeken om te huren. Ja, Zo'n klein, waren... zo klein jachtje kost uh, 28.000 per week om te huren. Per week, dat was één deks toch? Hij kreeg alleen een... Alleen een nee, twee, twee, hier. Maar daar kreeg je wel nog een schipper bij. Voor er ja, de rest niks. daar kreeg je drie man per sneeuw bij. Ja, en hoeveel moest je nou uh, betalen aan diesel had je uitgerekend? Per, per minuut of per uur? Ik weet niet meer. Nou, als je, als je zo'n schip hebt en je tankt, dan ben je ongeveer uh, 120.000 euro kwijt om te tanken. Ja, en dat kost je per uur of per minuut. Nou, ik denk dat het per uur zo'n eentje denk ik uh, 900 euro per uur is. Dus, als je zo'n bootje wil huren, heb je centjes nodig. Daar helemaal in de verte. En weet niet of je kan zien. Helemaal, oh, scherpstellen. Helemaal daar was de pier van Santa Margherita. Dus dat hebben we al gelopen. Ik weet niet wat dit dan allemaal is hier beneden. Maar we zijn dan daar, even teruglopen. Het stukje. Als je deze kant op gaat, kom je weer bij Portofino. Daar heb je Kapitein Haak. Kijk, hier zie je de snelweg. Dat zijn die bruggen. Ho, ook even, het is moeilijk uit te zoomen, inzoomen en dan kijk dit. Ho, daar. De vinger is wel wazig, maar goed. Is de snelweg. En zoals je ziet, dit is allemaal geen Cinque Terre, maar wel heel gaaf en heel mooi. Maar eigenlijk hetzelfde als Cinque Terre. In huisjes en manieren van bouwen en dat soort dingen. Pino. Hoe zeg je dat? Portofino. We staan nu uh, hier. We moeten nog dit lopen. Dus, uh, dus misschien wel naar beneden. komen we nog langs uh, Paragi. Oh. Fijn. Oké. Okay. We komen nu in ieder geval bij een soort kerk. En zijn die uh, karakteristieke kleurtjes geverfd. Dat is wel mooi. Even kijken. Oh, hier zijn, uh, hier zijn aanwijzingen waar we heen moeten. Uh, Portofino Mare. Dat is dus langs de kerk. En je kunt van hieruit ook naar Olmi Portofino Fetta. En zo'n fruit. Daar zijn we al geweest. En als we met de pont willen, dan moeten we dus... Uh, ...Sentiero Liguria. Liguria gaan volgen, denk ik. Ik denk dat er anders geen boot is. Daar weet ik niet zeker. We gaan even overleggen. We willen met de boot terug, dus dan moet je wel maren hebben, denk ik. Nou ja, iets met een boot. Maar ik weet niet waar de boot is. Dit zijn die drie uh, stipjes, zie je het? Ja, nee, maar geloof je? Oké, hebben nu dat, uh, dat uh, kruisje? Dat kruisje? Ja. Yeah. Is dat een kruisje? Lopen. Hier is het kruisje. Oh ja, daar het kruisje. Is dat daar is twee kruisjes, één kruisje. toch kruisje. Hoog. Ja. Kunnen dat kruisje volgen? Ja. Yeah. Of die stippeltjes? Maar goed, we moeten naar de boot. Ik weet niet ergens een legenda waardoor je weet waar de boot... Oh, nou, hier is al een tekentje. Maar, is het, hoe weet je dan dat het een boot is? Ik heb een tip. Ja? Waarschijnlijk bij de haven. <laughs> dus we moeten deze hebben. 29. 29. Dat is uh, Palazzo, die voor de Pettini. Die Portofino. Of hier. We kunnen ook naar de batterie. Dat lijkt me sowieso wel goed. Voor <laughs> een beter batterij naar beter, de batterie. Beter batterie. Beter batterie. Waarschijnlijk hebben de Duitsers dit uh, gemaakt. Ja. vast wel. Oké. Okay maar goed we moeten dus naar de haven nummer 29 dus we gaan nou stipjes volgen in plaats van maar deze betekent dat we nog niet op de helft zijn van onze ronde route wat een feest en het is nu oh we gaan wel niet meer het is 4 uur geweest ze ah, eten in Italië toch pas vanaf de 8 uur dus we hebben nog 4 uur oké okay, stipjes ik heb hier een kruisje en we zoeken de dus stipjes Maar hier is het kruisje. Een oud stipje is die kant op. Stipjes die kant op. Ik zie geen stipjes. Ja, maar ik, wil st ik wil stipjes volgen. Ja, dan drie stipjes. Maar ik zie nergens stipjes. Hier in de gis, in de paragie. En daarna gaan we doorlopen komen in Porto Pinomare. Je Italiaans lekker dag wordt er beter. Even dus we moeten ga... jou alles vertellen. Dat is wel waar. Ik word er helemaal gek van. Hier moeten we omlaag. Pas nou op. Kijk, Pas nee, op. kijk. Stipjes. Dit zijn de drie stipjes. Ja, dat zijn wel ook pijltjes. En pijltjes. Stipjes en pijltjes. Goed, we gaan naar de boot. Maar we mogen nu omlaag. Eindelijk. Dat is wel heel fijn. Maar we zijn nog niet eens op de helft, zeg jij. Dat betekent dat we vast nog een keer omhoog moeten. Dat is minder. Het is wel handig, ze dus hebben overal openbaar water dat je gewoon kan drinken. Dus zelfs op de route naar Portofino als je aan het wandelen bent. is echt bergwater dit. Nou, dat denk ik niet, maar we hebben in ieder geval water en dat is wel erg fijn. Want heel veel flesjes water meenemen is lastig. Kijk. we gaan nu naar beneden. De tegels zijn glad, de hele stenen, keien, noem het wat. Dus de kans is groter dat het glad is. Ik kom komen wel steeds de drie puntjes tegen, dus de roept is wel heel netjes aangegeven. Ik heb je niet op ladderen gaat staan? Nee, want ik glee van de week uit over een grasprietje. Kijk, het staat wel overal echt aangegeven. En nu dus een heel stuk naar beneden. wel een trappetje, dat is wel iets comfortabeler dan wat we net hadden. En je blijft gewoon drie stipjes volgen, althans wel bijna. Nou, klaar gesproken. Alweer zegt er nog een stukje grond kopen. nou dat weet ik niet. Maar dit is zo'n vallei tussen de bergen ook wel heel indrukwekkend hoor Nou wonen daar ook gewoon mensen en daar ook kijk, zo inzoomen nou ja, misschien is het vakantiehuis dat weet ik niet zie je, dan ben je daar helemaal alleen hoe kom je daar? Oh, wij mogen nog verder naar beneden dankzij het Italiaanse landhuis hier en daar Ik weet niet of je het kan zien. Ik zag net wel een hek. Het huis kan je eigenlijk niet zien. want dit is een tuin hierboven. Dat is een beetje lastig te zien. Dus toch ook Als er een tuin is, zou je denken dat er een huis is. Hier heb je sowieso een huis, maar er woont niemand meer. Maar daar is ook een huis. En daar lijkt wel iemand te wonen. Oh, lijkt dat Als echt honger heb, hier heb ik nog bramen en zo. Ik zie er geen bramen tussen zitten, maar het is wel een bramen denk ik. Een beetje overhoekerd hier. En dan ja dus daar tussen je olijfbomen. Dus dan moet je we dan een ijzere conditie hebben om dat te kunnen. Nou, dit is niet het makkelijkste stuk van de weg. Zo. Dit is minder fijn. Ik heb ook een korte broek aan, dus dat is nog minder fijn. Maar, toch iemand die hier gewoon woont en een druifhuis heeft. Of een eh, heeft. Oh, mooie, troste druiven daar. Kijk. Serieuze drijving. En hier ook de karakteristieke kleur van deze regio. De huisjes kleuren Heel gaaf. Wat ik ook leuk vind aan de huisjes, als ik het nog kan laten zien, is als ze geen balkon hebben, dan verven ze gewoon een balkon. Of schilderen ze een balkon moet ik zeggen. Maar dan moet ik even kijken. Oh, kijk, hebben weer een paaltje. Mogen we gaan nu naar beneden. Alvin heeft me inmiddels verlaten. Die vindt me te langzaam. Is minder, dus ik ga even de camera weg doen. Tenminste, niet minder, maar moeilijker om te lopen richting dus ik doe even de camera weg. Misschien zijn dit orchideeën, dat weet ik weer niet. Of andere soortige plantjes. Zijn wel heel gaaf. Het is heel diep hier. Althorn is de leader en die vindt dat ik langzaam ga. Ik film te veel. En dat is? Van, uh, welke is deze, van welke blad is deze boom? Uh, van welke boom is <laughs> deze blad? <laughs> Oké, okay. en nu even voor de duidelijkheid. Ja? Er ligt hier een blad op de grond. Ja? Van welke boom is dat? Tada! Ik hem dichterbij doen, dan weet je het gelijk. Kijk zo. Of voor hoe niet, ik vertellen? Het niet? Nee, ik vertel het niet. Zo knap, want ik zie hier waar die vandaag gekomen is. Ja, kijk, hier woont gewoon iemand. Kijk, serieus. Er is een bel. En zo ga je dan naar je huis toe. Kijk dan. Zo. Oké. Okay. Goed, ik moet weer achter hem aan. Het lijkt een beetje op zo'n drakenboom, maar dan zo'n drakenplant. Ik weet niet precies hoe ze heten. In Nederland zie je ze wel zin klein. We gaan nog verder naar beneden. Prijsvraag, ja. De prijsvraag, hoe heet deze plant? Kijk, we gaan nu een soort, er, ort, soort oerwoud door. Daar. Ik het, ik het. zeg ik. Oké, okay, we, okay, we komen uit de bergen en dan zijn we nu hier. En dan denk je dat je bij Portofino bent, maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent het eerste dorpje. Met fine is 2,5 uur die kant op, maar nu staan er wel tijden bij, dus dat is zo'n een dingetje. Ja, wat doe je van uh, voor de rest staat er niks. Ook handig, nog. Hoe weet je dat we die kant op moeten dan? Oh ja, hier zijn drie rode stipjes. Oh, terug in de... de... Ja, terug in de bewoonde wereld. En uh, nu naar het volgende dorpje, want hier is geen boot. Nee, volgens, Daar zijn stippen. En volgens Alvin is dit korter dan teruglopen. Maar ja, dat betekent wel dat je nog een berg over moet. Wel gave hier, kijk. Mooi dorpje. Oké, wel even kijken waar we nu zijn. Anderhalve kilometer is het maar naar Portofino. Dat valt mee. Ik moet even op de kaart kijken, vind ik. Huh? Op de kaart kijken. We moet hier omhoog, denk ik. Wat denk je dat? Wat dat daar staat. Ik Kijk, we, we zijn nu hier in uh, Paragui. En we moeten nog naar Portofino, dus dat is echt nog wel een hele berg. En daar zijn de rode stipjes, dus dat betekent the only way is... Up. Ze moeten nog heel ver omhoog weer. Maar daar is het cruise -schip dat je net van bovenaf zag. Of uh, privéjacht of hoe je het noemt wil. Dus uh, je hebt hier wel een mooi uitzicht op de zee. En als je moe bent, kan je op het strand gaan liggen. Het is privéstrand. Dat gaat gewoon weer niet. Nou ja, misschien kan je een beetje zuren. Wel heerlijk, jammer dat ik mijn zonpak niet aan heb. Dit is die diparagi. Ooks. Ooks. Eiken. Eiken. Benoetjes? Muggen denk ik, heel veel. En dan beestjes maar ook vlindertjes. Ik weet niet of je het zo snel ziet, maar er vloog een vlindertje. En hier hebben we nog iets. Uh... Ah, dit is de kustpassage. Oh, Dai Bacci En volgens mij is dat, dat je elkaar moet zoenen Ja ja, deze romantische plek Het lijkt een ander soort gebergte, meer klei Met andere meer rotsen Het is nogal rood overal Kijk ik denk dat het klei is, of niet? Ja Klei met centjes, Hier is ook anders ja, Oh, oh oké okay. Dan heb je prachtige doorkijkjes Kijk, daar staat een huis op de punt. Ik denk niet dat we er langs gelopen zijn, of misschien langs het hek. Dat zou wel kunnen. kijk ook wel of ze een zwembad daar hebben. Zie je dat? Ja. Ja, dat is een zwembad. Cool. We zijn nu bij Kastig, Kastagni di Niasca. Het staat hier ook dat het heel vochtig is en dat het daarom relatief koel cool is hier. Dat is wel dat waar. een soort jungle. Jungle, ja. Oké, okay, we gaan naar de jungle. Ik moet wel zeggen het pad is hier beter dan wat we tot nu toe hebben. En dan nergens op de berg. Hier is van overkapping. En dan kom je bij dit huis uit. Hotel of wat dat is. Wel imposant, mooi. En gaaf. Ja, het is het gewoon, ik denk dat het gewoon een huis is. Ik denk dat er gewoon iemand hier woont. Ik ook waslijntjes, net als wij in het uh, appartement. En oh, hier een uitzichtbankje. Kun je even uitrusten. Ben je daar eindelijk? Ik ben je er eindelijk. Ik heb een op de Ramottische route. maar no. helemaal alleen. je uppie. Lekker dan. Oh, oh wacht. Kijk. Ik heb al een Aziatisch feitje naast me zitten. Terecht moeten sturen. Right. <laughs> Kijk dan hoe gaaf. Heel mooi. Kijk daar, is de punt van Portofino. Mooie huisjes. Kijk hoe gaaf. Een beetje lastig beoordelen. Ik denk dat het privé is hier beneden. Dat is wel een heel terras. Heel gaaf. En Portofino en de haven. Dus hier kun je op de boot stappen als het goed is terug naar uh, Santa Margarita je ziet, vergelijkbaar met Cinque Dat uh, terras dat je net zag, dat was helemaal geen terras, gewoon de oprijlaan naar een huis toe. Kijk dan hoe mooi, het is gewoon lang. En ik komt met de auto, kijk maar, hier is een weg. Dan woon je daar, het zal wel familiebezit zijn denk ik. Dan heb je gewoon hier je privé uh, stukje. En dan kan je via de trappetjes daar beneden, even inzoomen. Kijk, daar kan je dan zwemmen. En dan wordt het ook nog veilig gehouden. Het is een soort, soort golfbreker, denk ik, dat dat het gehele ding is. Of rommelbewaarder, iets. En Portofino, een mooi kerkje hier. Mind your step. Ja, inderdaad is een hele bijzondere manier van betegelen voor de kerk. En allemaal van die leuke gekleurde huisjes. Het is jammer dat je hier nog niet kan zien wat ik door als ze een balkon schilderen. Kijk, je ziet het daar wel een beetje. te inzoomen. Kijk, ze schilderen de gevel. Je ziet hier, kijk, daar zie je een raam en dan schilderen ze dus de gevel in andere dingetjes om het mooier te maken dat doen ze, oh hier zie je het, kijk! je ziet daar dit zijn ramen maar dit zijn geen ramen Ze zijn geschilderd grappig hè? hebben we die meeuw gezien daar op het dak? ja we hebben een meeuw op het dak en we zijn beneden in de haven van Porte de Vino vol met uh, restaurantjes. Jachten Terrasjes Het is helemaal leuk Zeker Van Santa Margherita naar Portofino is 4,9 kilometer Het lijkt er 10 Maar een mooie trip, zeker de moeite waard En daarna kan je natuurlijk op een terrasje gaan zitten Hoe mooi is het uitzicht dan? Alleen de boot gaat niet terug, die gaat om 1 uur voor de laatste keer. Dus uh, moeten we moeten met de bus terug. Nieuwe ervaring.